Hier? Wat vind je van mijn lippen? Ja, ik vind ze zijn mooi. Ja? ja, zijn mooi. Ja, weet je, ik ga daar nu niet. Wil je dat ik heel kritisch ga worden? Nee, nee, ik doe nee, maar niet heel nee, kritisch. Echt niet. Nee, nee. Maar wat zou er mis mee kunnen zijn? Laten we het in het algemeen in het houden. Algemeen ja. Nou, het algemeen is is lippen zijn kunnen uh, te dun, te dik, de vorm. Het, en net zoals het kan met haar heel veel. Uh, yeah. wordt het steeds meer een, een fashion artikel eigenlijk. Ja. Yeah. Merk ik wel, zeker wat jongere. Uh, Vrouwen rond die in de twintig zijn, merk ik dat ze soms komen: ja, ik wil het zo en zo en zo hebben. Uh, kan dus je echt met een foto naar jou komen van: dit zijn de lippen die ik wil? Of ja, wel een beetje. Echt? Ja, ja wel een beetje. Uh, ik kan wel uh, ja, zo handig zijn. ik uh, wel. Zo okay. handig. Ben ik wel. Maar goed, eventjes concreet, want er is best wel heel veel over lippen ja, te vertellen. Te vertellen. Nou, je moet eigenlijk als zeker een lip beoordeel, kijk ik enerzijds naar de vorm ja. van de lip. Maar ik kijk ook naar de krul aan de zijkant, hè? dus uh, de, de, de, de lippenrand. Lip uh, is dat uh, heel erg opkrullend, is het niet opkrullend? kijk naar hoe het volume is verdeeld, hoe de verhouding is tussen uh, ja, onder. boven en onder. En natuurlijk ook, dat is heel belangrijk, hoe zit de verhouding in het hele gezicht? Okay. En uh, nou, daar maak je eigenlijk een, een, een, een, toch wel een creatieve en zeker een artistieke uh, keuze in. Oké, okay, en wat, wat kan je dan doen? Wat zijn de mogelijkheden nou, om het te verbeteren? Nou, het is, uh, je kan met fillers uh, werken mm -hmm. en dan moet je echt steeds weer gaan kijken oké, okay, welk soort filler ga ik voor welke soort uh, lip ga ik gebruiken. gebruiken ja. En uh, uh, soms kan het ook zo zijn dus dat je om een lift te krijgen dat je opeens hier gaat behandelen. Dat kan dus ook. Ja. Uh, dus mensen als ze op consult komen moeten ze dus niet denken van <laughs> Wat is what, dit? What is he thinking? Ja. Dat is, daar is wel echt over nagedacht. Okay. En uh, ja goed, en uh, wat, uh, ja, dat is, sommige mensen is het ook wat ingevallener. Uh, dus dat het naar binnen gaat en dat het niet zozeer naar, naar buiten gaat. Ja, dan heb je ook weer nieuwe speciale technieken nodig. Dus best wel eigenlijk. Heel veel, heel breed wat je allemaal. Breed, inges En het zit echt in de details. Ja, ja. oké. Okay. En wat kunnen mensen dan verwachten? Ik vroeg al een beetje ja. gekscherend over die foto, maar nou, dat kan dus... Nou, bij mij, dat durf ik wel te zeggen, dat ik daarin... Ja, ik vind mezelf wel goed. Heel goed. Nou ja, dat mag gezegd ja, worden. Ja, heel goed ja. niet, maar... Of, Tuurlijk maar, wel. Vind, ja, ja, ik vind me goed, wel goed. Ja. En, uh, maar het resultaat, ja, de tevredenheid is echt best wel heel goed uh, bij, bij, bij ons. En uh, ja, wat je niet kan verwachten... Is dat je opeens van een heel dun streepje naar nou. opeens een dikke lip gaat? Dat ga ik dat ook niet ook doen. Dat is niet mooi, denk ik. Dat niet is... mooi, maar ook heel onverstandig. Want het okay. punt is, is, dan gaat. Je uh, lip, lip is ook gewoon een soort ballonnetje. Ja. En je kan je voorstellen als het ballonnetje vol is, knap. Dat, dan gaat het knap en dan gaat die filler gaat overal naar andere, andere kanten. En dat is hetgene waardoor het soms een beetje raar uit gaat zien. Dus je moet dat echt rustig, sub, uh, rustig doen. En dan ook daarin een beetje volgen. En dan, uh, dan komt het wel goed. Dus helemaal op jouw vertrouwen. En dan, uh, op. Met de Met en dan komt het helemaal goed. Ja. En hoe lang blijft het resultaat? Ongeveer de ja. eerste keer is het, uh, kan het wat, uh, wat uh, sneller, Inzaken, ja? sneller, sneller verdwijnen. Ja. Maar uh, ongeveer is het een jaar. En in sommige gevallen is het ook zo dat, zeker als je het wat vaker herhaalt, uh, blijft het effect soms ook wel echt nog wel langer dan een jaar bestaan. Oké. Okay. Nou, dankjewel. Duidelijk. Ja, ik ga hem samenvatten weer. Um, want dus met lippen zijn er heel veel mogelijkheden. Rogier is een echte kunstenaar op dat gebied, zoals je kon horen. Met name worden er fillers gebruikt. Het kan zijn dat er uh, injecties worden gegeven in de lippen, maar ook op andere plekken. In sommige gevallen. In sommige gevallen moet je inderdaad uh, niet van schrikken. En je kan het mooie volle resultaat krijgen wat tegenwoordig heel erg gewenst is en heel mooi eruit ziet. Perfect. Wil je iets toevoegen aan mijn samenvatting? Nee, niks. Dan zijn we klaar.